De tijd, jongens. The time has come. God, de media heeft zijn werk gedaan. Ik ben in Bruss gekomen. Je gaat een tattoo van KD op je gat laten zetten. Op M&M. Wordt het wel, Lucas Gevaert uit Deinze. Op Radio Tequila. Want hier bij mij zit Lucas Gevaert uit Deinze. Op TikTok hebben we meer dan 120.000 views gehaald. En we hebben de 10.000 abonnees bereikt. Belofte maakt schuld. Ah ja. We gaan het gewoon doen. Paggie, pateuage. Uh, half en half. Ja. Nu hangen we eraan. hè he. We hebben het gehaald, dus ja, voilà. ja. Dat is paggie. Yes, sir. Gaan we het zo groot zetten? Ja, kleiner ga je het toch niet doen? Ofwel ga je ervoor, ofwel ga je er niet voor. Oké, okay, I guess. Ja. Voorzitter, we Eh. Pak rechts, rechts. <laughs> Moet ik, uh, ja, zo? Maar Oeh. Ah... Oh. Uh. Nooo, zo groot. Haast, dat is voor de rest van mijn leven hè. Nooo. Maar hij is wel nog mooi. Wel goed aan. <totstuk>